Hoi, ik ben Lisanne van Verdraaid Goed. En met Verdraait Goed verdraaien wij restmaterialen tot nieuwe goederen. Zo maken we waardeloos materiaal weer waardevol. Ja, waardeloos weer waardevol maken. Hoe doe je dat dan? Nou, allereerst beginnen we natuurlijk met kijken naar het materiaal. Welke eigenschappen heeft dit nog? Kan je het buigen, kan je het schroeven, kan je het smelten? Dat moeten we natuurlijk allemaal weten. Dus waar onze mensen heel goed in zijn is de analyse van het materiaal, kijken hoe we het bedrijf echt kunnen helpen en dan komen we tot passende oplossingen. Wat we heel gaaf vinden aan deze samenwerking is dat juist de klanten van PreZero, dat zijn de mensen die bij de accountmanagers aankloppen om te zeggen, wij hebben een afvalstroom wat kan ermee. Dus als we die twee krachten kunnen bundelen, ja, dan hebben we gewoon een hele mooie samenwerking. En als ons team van techneuten en creatievelingen dan ideeën heeft bedacht, moet ze natuurlijk ook worden gemaakt. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen. We hebben inmiddels een netwerk van zo'n 100 producenten en circulair ontwerpers die ook echt kunnen helpen om het te maken. Verspilling zien, dat doet wel echt iets met mij. Dat, dat geeft me best wel buikpijn. Dus als het me dan uiteindelijk lukt om voor een klant van een afvalstroom weer een heel gaaf nieuw product te maken. Ja, dan heb je enerzijds een blije klant en ook een blij team. We kijken ernaar uit om ook jouw restmateriaal eens onder de loep te nemen. Dus neem snel contact op met je accountmanagers. En wie weet zien wij elkaar binnenkort terug.